Kijk naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag zaterdag. aan mijn blondie. Blondie die is nog niet echt aan het verharen. Vind ik best naar. Maar ze heeft wel overal heel veel kribbel. Dus ik ga even met de rost ik overal rossen. Maar als je zin hebt deze week doe je een duimpje omhoog. Abonneer op ons kanaal. En als je nooit meer video van ons wil missen klik dan op het belletje. Want dan krijg je iedere keer een notificatie. <middels> Mama, kijk eens naar Blondie. Lekker ja, zal even met haar hoofd in de lucht. Kijk dan! We gaan zo de challenge doen op YouTube live met de Arkohoeven. De wc-papierrollen staan al hier. Tess gaat op Blondie en Daan gaat op Ike. Ja, spannend, wat moeten ze doen? Ze gaan rijden handen omhoog en dan wc-papierrollen er zo opzadelen. Stap, eraf, gelopen. En we hebben ook, ik hoop dat jullie het kunnen zien, even kijken, vast en zo. Nog wat uh, cavaletti in de bak gezet voor als het te makkelijk is. Want niks is leuker als dat het niet lukt, natuurlijk. Hij oh, vindt het zo leuker als ze iets lager zijn. <laughs> ah, dat kaartje zit nog in die <lacht> Daar is even met Ike aan het oefenen bij de cavaletti. Want uh, dat kent Eik nog helemaal niet. ja. Ja. Hij vindt het wel een beetje moeilijk nog. Dan gaan ze er één pakken. Pak er maar één, Tess. Dus. En die zet je op je hand. Zoals je zou rijden. Gewoon zo. Ja. En dan mag je stappen. Zo, we hebben nu TikToks opgenomen, live stream gedaan. Tess gaat naar buiten toe. En ik loop even mee. Of ik ga mee, ik weet nog niet. Even kijken. En ook. Oh. Boerensje mag weer eventjes lekker rijden. En het ging eigenlijk vandaag weer heel erg goed. Ik heb de techniek van uh, gisteren die ik heb geleerd, heb ik toegepast. Waardoor het echt super goed ging. En ik ben ook weer heel erg trots op hem. En, uh, kijk hoe het uh, na het Pasen gaat. Het is vandaag zondag, eerste paasdag. En nou, voor ons, voor jullie is het al een week geleden. De paardjes staan in de stapmolen. Ik heb net een paasontbijt gehad. En ik heb ook paaseitjes gezocht. Ook heel lekker. Ik heb zelf kaneelbroodjes gemaakt. Zo kan ik nog een uur doorgaan. We hebben anderhalf uur in de ochtend en anderhalf uur in de middag. Voor Boris en Blondie. Nu staan ze in de stapmolen en vanmiddag gaan we ze op de wei zetten. Kijken of we nu ook paas willen vieren. Oh! Boe! Hé le knappe knul. <middels> Ik vind het Ik zie even kijken wat je doen bent. Jongens, een TikTok opnemen is niet gemakkelijk. Hallie hallo! Hoe? Hallo! Het is inmiddels een paar uurtjes later. Ik hebt net een mooie shoot gemaakt. Er komt ook een video van. Of dat deed ik niet, dat ik er niet heel goed ik heb zo, je, veel van ik, dat... ik, ik, ik heb wel wat gefilmd. Ja, het maar... is natuurlijk dat we niet zoveel ruimte hebben ja. om gewoon video's te maken. Want we moeten ons natuurlijk aan alle regels houden, zodat corona zo snel mogelijk tot het verleden behoort. Ja. Ze dus hebben eigenlijk maar heel weinig wat te kunnen filmen. Mm -hmm. Nou ja, op dit moment gaan we, zijn we onderweg naar de Arpenhoeven. Gaan we Blondie en Boris in de wij zetten misschien. En in de stapmolen. Van de wei. Van de Dan uh, zit onze dag, onze tweede paasdag er alweer op. Dan gaan we gourmetten met het gezin. En, uh, ja. Want wij leven met elkaar in één huis, dus dan uh, mag het. Het is vandaag dinsdag. En vandaag heb ik verschillende dingetjes gedaan. Ik heb een muurschot horen gekregen van papa. Ik mag daar helaas nog niks over zeggen. Ik heb hoesjes voor mijn Airpod, want die had ik gekregen voor mijn verjaardag. Plus de hoesjes. En die zijn eigenlijk binnen. Door corona werden ze vertraagd. Dus nu heb ik deze hele mooie met glitters. En laat ik morgen de marmeren zien. De andere die zijn nog onderweg. En ik heb Lonnie de erg opgezadeld. Dat hebben we gedaan met de livestream bij GoSocial. Want daar hebben we ook een Instagram account. Nee, hey, hun hebben een Instagram account en wij hadden oh, een ja. takeover. Ja. Hun hebben een Instagram account. En uh, waarom lach je nou, nou? Nou, omdat ik al verteld heb. Jij gaat het nog een keer vertellen. Oh, hun <laughs> hebben een Instagram... Stop eens met lachen! Nou. Maar goed, je gaat nu rijden. Nee, wacht nou. Okay. Ik ga nou ook niet hoe zeggen. Nou, schud op. Hun hebben een Instagram-account en wij hebben een dagje een take gedaan. Zit me niet zo aan te kijken. Dus wij hebben een take overgedaan. Superleuk. En nu ga je rijden. Nu ga ik rijden. Voort. Yes. Nou, Tess vindt dat het mega slecht gaat. Ik vind het wel meevallen. Ze is wel druk. Twee paasdagen achter ons. Er is weinig gedaan. Ja. Hallo. Ik ben net tot een ontdekking gekomen. Mama heeft me geholpen. Ja, ja. Ik, uh, ik maak meestal slobber. En het is mijn schuld. Um, Jouw schuld? Ja, het is Wat? mijn schuld. Ik heb één keer heb ik slobber en dan had ik te veel water bij gedaan. Dus dat heb ik overgoten in een emmer. Ja, dat moet je niet doen. Nee. Je moet gewoon weggooien. Ja, dat wist ik dus niet. Nu wel. Gisteren dacht ik, oh, er zitten peeskappen in. Peeskappen? Ja zwarte peeskappen strijklappen iets in die richting vandaag dacht ik nou weet je wat ik spoel ik ga me even onspoelen. Dus ik gooi dat ding om en ik denk huh, zit zitten los van elkaar komen er twee dode ratten uit nu gaan we naar huis en gaan eten ja want ik heb best wel honger jij ook gaan we kijken wat de pot schaft En dan ook nog iets rustig. Het is koud. Het is heel koud. Dus ik ga snel weer de deur dicht doen en dan ron ik Nou, Tess, dus ben je er klaar voor? Ik denk het wel. Het ziet er prachtig uit. Ja, dat is mooi. In uh, clinic vorm. De laarzen niet. Het had wel iets schoner gemaakt. Ja? Heb je geen leerdoekie? Ja. Oh, doe dan nog even over de laarzen. Uh, die, die Goedemorgen, Tommy. Die liggen in de... Emmer. Dat is wel heel ver. Ik ga even halen. Het is nog heel vroeg, maar dan heb je ook de bak helemaal alleen. En Tessie is al aan het uh, droogstrappen mee, aan het uh, losrijden. En daar is Daan met Just ook aan het losrijden. Dit alles voor een uh, nieuwe serie. En die uh, komt bij de arkelhoeven. Niet per se op YouTube. Maar daar zien jullie later nog heel veel meer over. Maar ik kan je vertellen, woensdagochtend is tegenwoordig de dag dat ik om kwart voor zes naast mijn bed sta. Wat je er al niet voor over moet hebben. Hij loopt erbij als iemand van 95. Kom, hij moet het veelste druk hebben met jou. En les gehad, het ging niet helemaal lekker, uh, ik was moe. Wel goed dat je het bij jezelf zoekt en niet zozeer bij je pony het ligt ook niet aan die pony. Tot morgen! Wat doe je? Foto's maken, vertel. De is een beetje kort. Het is wel 176, dus hij valt wel heel klein. Ja, ja ze zei inderdaad ook wel dat hij klein viel. Maar wat ga je doen? Boris rijden. Nee, met die kleren. Foto maken. Oké, okay, vertel het even iets uitgebreider. Ik ga een foto maken. Met deze kleding. Oké. Okay. Voor <laughs> doorstoren. Oh Maar hey, hey. nou, we gaan het even uitleggen. Uh, voor collecties hebben ze uh, vaak even leukere foto's of leukere. Hebben ze gewoon leuke foto's nodig die wat anders zijn dan gewone foto's. Dus dan. Uh, oh, dat is een caption. Caption. Caption. Cool. Doen. Dus dan. Uit. Uit. Ik wil even kijken. Zo. Dus dan uh, krijgen we even wat kleding mee, maken we een paar foto's. En dan is Daan van de hoorster helemaal happy en wij happy. En Tess die, uh, is dan ook weer happy, omdat we het gewoon leuk om ja, te doen. Ja, ik vind het echt een hele leuke broek. En ik vind het echt jammer dat het een beetje klein is. Ze uh, vallen klein. Ja, heel erg. Ja. Oké, okay, nou, je moet even een t-shirt nog aantrekken, want anders kunnen we geen foto's maken. Zo, we gaan even foto's maken. Um, ik zet hem wel even daar, neer kunnen jullie meekijken. Ik uitstappen in de stadmolen. Hier is Horus. En hij we weer heel snel verder. Ik ga nu mijn spullen opruimen en blondie rijden en zie uh, je nu ook een stukje komen, Oeh, ik ben zo slim om mijn dingel te vergeten. Het lijkt me nu echt net als je drie armen hebt op. Kijk zo. zo. En het is hoofdstelletijd. Ik ga even opstappen. Oké, okay, ik ga jullie even een klein uitleg geven wat ik vandaag ga doen qua rijden. Het wordt vandaag iets anders dan normaal. Ik heb net met Boris heb ik heel erg gewerkt op uh, nauwkeurigheid. En met Blondie ik heb ik daar later heel veel mee gewerkt. Het gaat ook heel goed. Dus ik ga daar ook op letten, dus ik hou mijn been eraan. Maar we doen het allemaal even wat rustiger aan. dat we ook even een dagje iets minder hebben. Dus ik ga eerst even een paar rondjes door de bak stappen als ik ernaast loop. Daarna ga ik erop. Even rondjes lekker uh, stappen aan een lange teugel. Ga ik draven. Galopperen. Maar het wordt vandaag niet allemaal te veel. Nou, te veel is het ook niet. Maar... Uh, want Daan zou mij nooit te veel laten doen, maar het is wat minder dan ik normaal doe. En chill is aan het plaffen. Chill! Hey! Ik ga erop. Kijk, dit is grappig. Dit is een YouTube-stal. Dus wat zie je dan? Oh. Ga ik ga je laten zien. Daan moet een avondroutine maken. En dan heeft ze hier, oh. zo, dan heeft ze de camera daar. En dan moet ze filmen wat ze doet. Nou, ik zal het heel kort uitleggen. Een avondroutine bestaat uit poetsen paard, deken op, voeten geven, deur dicht slapen. Dat is een avondroutine. Nou. En dan morgen weer terug. Ja, maar dan is het geen avondroutine nee, meer, dat is een, een echt... ochtendroutine. Ja, dat is ook zo. Dus ja, ik krijg ook wel eens aanvragen van avond ochtendroutines Maar zoals je ziet, heel veel stelt het niet voor. Dus om daar nou een hele video van te maken, jullie mogen nu even naar Daan naar avondroutine kijken. Het is zes ja. van de avondhapjes. Lopen jullie mee naar ufera, uh, Just en Mandone? Uh, nee, want ik moet mijn spullen opruimen. Oh. Ja. Dan moet jij de camera meenemen en dat lukt niet niet voor de Dus, helaas. Doei. Doei! Dit was het einde van onze dag vandaag. Ik ga, de paar, ik ga Blondie nog even uit de molen halen. En dan zit ze er weer op. en keer oh sorry en keer een kars meer. Ik heb net met Blondie les gehad en dat ging <laughs> dat dus, uh, ging echt wel heel erg goed. Uh, ik heb vandaag weer wat aan wat puntjes gewerkt waardoor het vandaag wat beter ging. Keken naar deze ja, weekvlog. Ik zie jullie heel graag morgen weer bij de zondagvideo. Ik heb uh, iets gedaan in mijn kamer. We hebben niet heel veel video inspiratie.